Op 30 november vindt het Landelijke Congres Cliëntenraden plaats. En dit jaar in de vorm van een online talkshow. Mijn naam is Arjen Bannach en ik zal daar een korte keynote gaan verzorgen. Over hoe we ervoor gaan zorgen dat we op een fijne manier met elkaar samen blijven werken in de uitdagende zorgwereld waarin we nu met elkaar zitten. Want we zien dat er veel op ons afkomt. We hebben te maken met verandering, steeds meer technologie die ze intreden doet. Een pandemie die en passant komt overwaaien vanuit Wuhan. En we hebben natuurlijk ook nog de nieuwe medezeggenschapswet. Allemaal factoren waar we iets mee moeten in ons werk, ook als cliëntenraden. Nou, en het codewoord om dat succesvol te laten verlopen is wat mij betreft verbinding. Nou, hoe je daar invloed naar gaat ge geven, dat ga ik je laten zien tijdens mijn bijdrage. Ik hoop je daar te zien.